Vijf, vier, drie, twee, één. Ja, daar gaan ze. Kijk, Sorry, Ja, daar gaat hij dan hoor. Haha, lekker opkomt. Oh, Eerst doe ik met keer Zanda trekt de ...op de 5 kilometer, dus mag ik alle deelnemers, jongens, meisjes, mannen en vrouwen, op de 5 kilometer aan